Uitzoge boys, jullie hebt gezien man, de laatste video in 2021, jullie hebben zelf gezien boys, aan de titel in, ik heb jullie graag willen bedanken voor dit beste jaar, het is gewoon een goed jaar voor mij, uh, als ik kijk naar de andere YouTubes heb ik het best wel goed gedaan, vind ik het als concurrentie ja, ik heb geen concurrentie tegen niemand eerlijk gezegd, maar ja, ik heb het een beetje beslist met mijn vrienden en veel vrienden hebben gezegd ja, dit heb je goed gedaan dan hem en, en je weet hoe goed het gaat. Met Marties en andere YouTube collega's. Maar voor de mensen, ik wil jullie graag bedanken elk, voor alles dit jaar. Zo'n dus leuke video, een mini-videotje eigenlijk. En uh, we gaan ja, vliegen in 2022. We gaan vliegen, man. Je weet toch. Ik wil jullie echt graag bedanken. Elk voor elke view. Abonneer, like. Je weet toch. En uh, ja, boys. Kom een leuke dingen aan. Ik ga ook binnenkort weer streamen het nieuwe spel. Het is EK GTA 5. Mister Adam Long. Ratatata. Ik heb een beetje mis, maar mooi Voor mensen, ik wil niet zeggen. Dankjewel. Ik zie jullie binnenkort in 2022. Boys. Dus, je weet toch man. Ratata.